In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Stream kunt controleren hoe de machtigingen van je video's zijn ingesteld en hoe je dit eventueel kunt aanpassen. Microsoft Stream vind je onder de app launcher, de wafel linksbovenaan, onder de knop Stream. Heb je die knop hier nou niet, klik dan op alle apps en dan zul je hem daar vinden. Wanneer je eenmaal in Stream bent... Dan kun je je eigen video's zien onder mijn inhoud. Klik daar op video's en je krijgt een totaal overzicht van alles wat je in de recente tijd hebt geüpload. Standaard staan ze op uploaddatum gesorteerd, maar je kunt hier ook op naam uh, of op andere manieren sorteren. Je kunt hier ook zoeken. Als je heel veel video's hebt, is het is wel handig om te gebruiken. Wil je controleren of een video met de hele uh, ...organisatie gedeeld is, dan loop je de lijst van boven naar beneden langs... ...en dit is het symbooltje waar je dat aan kan zien. Als dat groen is, dan betekent dat dat die met iedereen gedeeld is. Iedereen die een account heeft. Deze video bijvoorbeeld is met iedereen gedeeld, zichtbaar voor organization staat er ook bij. Alle andere video's hebben een beperkte uh, machtiging, zichtbaar voor private staat daar dan bij... En dat zijn heel vaak opnames die je hebt gemaakt bijvoorbeeld in een online vergadering. Wil je de video nu niet openbaar hebben of wil je dat juist wel, dan kun je die machtigingen aanpassen door op het potloodje te klikken achter de video, video details bijwerken en in het middelste scherm daar kun je aangeven met dit vinkje of iemand wel of niet of de hele organisatie wel of niet mag kijken. Bedrijfsomvattende toegang wordt dat genoemd. Als ik dat wil verwijderen klik ik op ja en dan hoef ik alleen nog maar op toepassen te klikken. En dan is deze video alleen nog maar zichtbaar voor mijzelf. Tenzij ik hier weer via mijn groepen, kanalen of personen, andere mensen, teams of kanalen aan toevoeg. Ik ga klik nu annuleren. En dan krijg ik de video te zien. Ook wanneer je bij de video zelf bent kun je die details aanpassen via de drie stippeltjes onder de video en daar kiezen voor Videodetails bijwerken. En zo kun je dus voorkomen dat video's die je eigenlijk maar voor een beperkte groep zichtbaar wilt hebben, voor de hele organisatie gedeeld zijn.